Hey, daar komt de poes aan. <laughs> Hallo poes, wie ben jij? Kom je even meekijken? Ja, ja. Oké, okay. ik ga weer even kijken, kijken waar ik hier ben. Ja. Oké, okay. apart ja, zeg. Hallo, kom, kom. Oh, oh nee. Ja, ja, ja. ja. Oh. Help, ik zit vast. Oh, zo. Joepie. Oh. Joepie. Ben daar? Oh. Oeh, waar ben ik beland? Oh, hi. Hey, hallo. Uh, wie, wie, wie heb ik hier? Ik ben een hele slechte schilder. Hé, hey. hoi. Wie ben jij? Hallo, ik ben Rembrandt.